Wereldberoemde schuur. Ik ben net uh, 10 minuutjes even. Nou, niet langer. Even ronddraaien. Hij rijdt als een grote echte. Dus het gaat geweldig. Ik heb uh, de 32 kilometer aangetikt 32 kilometer per uur. Nou, en hier is hij dan. Een beest van een fiets. Ik zal even kijken of ik. Hem zo in beeld kan ja, krijgen. Ja. Een beest van de fiets. Zo. Uh... Oké. Okay. Hij staat in de zon dus. En aan de oplader. Kijk er nog verder achteruit. Maar oh, ik heb nog een kruk. Uh, Oké. Okay. Lekker in een zonnetje. Even hey, de tas erop gemaakt. Die jou ook kan uh, verwijderen, uiteraard. Vanmolf! Ja, dat was een geluidje. <laughs> Als je er wat van een uh, iPhonetje, kan je dus aanzetten, uitzetten. Zo. Verlichting is ook heel cool. Ja, dus Verlichting is ook cool. Kan je aanzetten, uitzetten. Hij heeft vier automatische versnellingen. <tie> Hij heeft vier automatische versnellingen, hij zit nu aan de oplader, ja, mijn tas. Zo. Nou, vette, coole bike. Dikke banden, echt een beetje motor, motorbanden. Nou, even wat punten ingesmeerd met vet, zoals dat gaat. Maar, vreselijk, anti-roest natuurlijk. Maar goed, mooi, koele fiets. Dus, uh, jongen, jongen, jongen, de wind door je haren. Ik had geen uh, muts op. Oké, okay, bye bye. Zwaai, zwaai.